We hebben vandaag een informatiedag, uitwisseling gehad um, bij Madestein in Den Haag. En het ging over de aanvullende diensten en vraaggericht werken. Mag ik u reactie vragen op deze middag? Uh, dat mag. De deelnemers waren de cliëntenraad van de locatie en het locatiemanagement team. deze groepen gewand om gewoon om één keer per jaar een thema, een actueel thema te bespreken. Nou, we twee zijn twee actuele thema's. Heel mooi. Uh, uh, beide onderwerpen heeft uh, weer gedachten uh, of stof tot nadenken uh, uh, gegeven. In die zin heel positief. In eerste instantie was het wat constructief, maar uh, het geeft wel weer een basis om verder te gaan met elkaar in gesprek. En op een bredere basis dan alleen de locatiemanager met de cliëntenraad, maar het hele locatie met de cliëntenraad. Dus dat vind ik gewoon een belangrijke basis, dat, uh, dat niet één persoon is vertegenwoordigd, maar dat je met elkaar zo'n proces uh, doorloopt. Ja, zeker. Uh, en het tweede gedeelte, het vraaggericht werken, was een, uh, een goede inleiding. Uh, we zijn er op locatie binnen de organisatie mee bezig. Uh, het was een goede inleiding om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan. En het heeft ook een goede ABL opgeleverd als, als eindresultaat. Dus ook dat was weer goed om juist met de cliëntenraad en de locatie-MT na te denken en te bespreken. En dit als basis te gebruiken en weer voor ontwikkelingen het komend jaar. Nou, hartstikke bedankt voor deze mooie dag en alle openheid en deelname. Bedankt wel. Dank voor uw begeleiding.